Yo, welkom weer in een nieuwe video. En vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Lars V.E. Want die stelde de volgende vraag onder twee video's geleden denk ik. Lars V.E. zegt, hey Total Strength, als ik benchpress dan zet ik mijn benen strak, wijd en vast. Ik krijg dan al snel kramp in mijn benen, de regio hamstrings, billen. Heb je tips? Lars, die heb ik zeker voor je. Wat Lars hier heel goed doet, is zijn benen strak en wijd neerzetten, zoals hij zelf zegt. Fantastisch, dat betekent dat hij leg drive gebruikt. Waardoor hij dus iets sterker is en meer kan bangdrukken. Voor mensen die niet weten wat leg drive is, gaan we hem even heel kort uitleggen. Dat is simpelweg je voeten de grond instampen. Dan je bovenbenen aanspannen, je billen aanspannen en je buik aanspannen. Zodat je een hele sterke brug creëert. En als je dan spanning levert, dan zit er een spanningsboog vanaf de hiel van je voeten. Wow, kijk, gaat hij zo door al die spierroepen heen, door je buik heen, door je billen heen. Totdat je uiteindelijk bij je schouderbladen aankomt. dat dus je eens een sterke brug bent en vanaf daar, wow, kijk, rampt hij die, die barbel door het dak heen. Kort samengevat, je kan dus je onderlichaam gebruiken om een bovenlichaamoefening sterker te maken. Dat is goed, daardoor is Lars gewoon een stuk sterker. Er zit alleen kennelijk één foutje aan. Lars geeft aan dat hij zijn benen wijd neerzet en daardoor dus... ...een soort van steek in zijn billen krijgt... ...en in zijn hamstringregio. Ik gok, uh, last dat het meer je billen zijn... ...om de volgende reden. ga ik zo uitleggen. Jullie herkennen dit gevoel misschien wel. Toen ik tien jaar geleden aan de bankdrukker was... ...lag ik op een bankje. En toen... Ik bankdruk al langer, maar ik hoorde tien jaar geleden... ...voor het eerst van Legdrive, Toen lag ik op dat bankje... ...en toen begon ik dat ook toe te passen... ...en ik begon alles aan te spannen. En op het moment dat je bij herhaling zes was... ...zeven... En vervolgens was je bij herhaling 8 begonnen te steken. En dan duur je nog wel even doorheen, Maar uiteindelijk ben je bij 19. En dan moet je het opgeven. Omdat er iets anders pijn doet. Als de spierroep die je probeert trainen. En dat is natuurlijk echt heel irritant. Als je jezelf hierin herkent. Blijf dan kijken. Dit, dit probleem van Lars. Dit komt door. Simpelweg. Dat je een spier helemaal verkort. En dan spanning brengt. Dan gaat hij natuurlijk. Verschrikkelijk verzuren. Als jij... Als voorbeeld, je bicep nu hier spierpijn in wil krijgen. Je wil hem hier verzuren. Zou dat makkelijker in de verlengde positie gaan? Of zou dat makkelijker in de aangespannen, verkorte positie gaan? Omdat je natuurlijk hard knijpt. Vanzelfsprekend gaat het natuurlijk in de verkorte positie vele malen beter. Test het maar eens uit. Als Lars zijn benen rechtdoor heeft staan, dan is de glute best wel in de verlengde positie. Op het moment dat hij hem naar buiten gaat doen, dan gaat die glute, die bilspieren die verkorten, verkorten, verkorten. En als je dan spanning zet, dat is natuurlijk precies hetzelfde als wat er gebeurt in je bicep. Dan gaat die lopen verzuren en lopen etteren en lopen vervelend lopen doen. Om dit op te lossen, Lars, hebben we vandaag twee oplossingen. Nummer 1 is rekken, die ga ik straks uitleggen. En de eerste die ik uit ga leggen, dat is simpelweg je voetpositie wijzigen. Ik heb mijn voetpositie, eh, toen ik er last van kreeg, dat is de makkelijkste oplossing. Ik heb hem gewoon smaller neergezet. En dan leren om vanaf dan nog een keer je billen aan te spannen. Dat is iets moeilijker, omdat ik, zoals ik net aangeef, de glute iets verlengd is. En het is helemaal iets moeilijker om een lange spier aan te, te spannen dan een korte spier. Dus dat kan wennen zijn. Eh, moet ik wel bij zeggen dat ik nu best wel een extreme bankdrukker ben. Er zit natuurlijk wel een tijdsverschil van 10 jaar tussen. Dus... Um, het is misschien iets waar ik zelf aan ben gewend. Ik heb er niet specifiek aan gewerkt. Ik heb dat gewoon eerst smal neergezet. En ik brond elke keer wijde, wijde, wijde. En ik uiteindelijk schat of uh, bankdrukte ik nu weer lekker wijd met mijn benen. Dat is één. Je kan natuurlijk ook de voetpositie naar voren of naar achteren wijzigen. Ik weet inderdaad dat er in de gloedregio, in de billenregio zal er niet veel gebeuren. Maar je hamstring, er kan nog wel eens wat gebeuren. En voor sommige mensen voelt dat gewoon een stuk fijn. Het is een kwestie van testen. En ook... Als je je voeten op bijvoorbeeld een gewichtschrijfje zet van 3 centimeter hoger... ...of, ik weet niet of je ze hebt, powerlift schoenen gebruikt... Uh, ...dan zit er ook een verhoging onder en dan kan die spieren ook wel eens wat rust creëren. Dan moet ik er wel bij zeggen dat er sommige powerlift competities zijn... ...waarbij je bijvoorbeeld niet uh, helemaal achter mag en met je tenen uh, op de grond mag duwen. De hele de voet moet vlak op de grond zijn. Als je aan een powerlift wedstrijd meedoet of ooit eens wil doen... ...leer dan gewoon gelijk de juiste techniek aan. Dus... Varieer een beetje met de breedte. Prima. Nummer twee zijn uh, twee stretches. Dit is de eerste stretch die ik nu laat zien. Je gaat op de grond zitten, hielen lekker ver naar je toe, knieën naar buiten toe, ellebogen op je knieën en simpelweg die knieën een beetje naar beneden duwen. Stretchje nummer twee, Laten we gelijk twee varianten zien. Nummer één is je gaat op deze manier op de grond zitten, trek je hiel naar je toe terwijl die over je andere been heen ligt. En je duwt je knie, hapakee, naar links of naar rechts toe. Zoveel mogelijk. Nog een andere variant hierop is gewoon dezelfde houding aannemen. Op de grond gaan liggen. En nu je knie weer naar links of naar rechts duwen. Net welk been je natuurlijk aan het stretchen bent. Lars, ik hoop dat je wat aan deze video had. En voor de rest, willen jullie meer van deze video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, tot Ignite your fire and grow stronger.